Hey, Arianne! Ja. je hebt toch wel geregeld dat een helikopter hier overheen vliegt, hè? Dat ja, hè? Ja. Oh, jij ja, serieus? Ja. Volgens mij is de regie, hoorde ik. Dus echt strak in handen. Ja? Maar dan nog. Ja, dit is wel communicatie geweest. Nice. Er zijn een aantal spots namelijk in Utrecht waar ze speciale dingen hebben gedaan. Ja, ja, ja, ja. En het is wel echt uh, gecommuniceerd. Nice. Ja, Maar of ze het ook werkelijk doen, dat is het niet. <laughs> ja, gaan we merken inderdaad. Ja, Heb je deze is mooi. Even zien. Oeh. <laughs> Wauw. Handwerk. Even kijken. Zoals de de de andere. de naar de andere. Kijk even nog een mooie En op de achtergrond horen we Björn, Björn van Rozen. Geweldige singer, songwriter of muzikant. Maakt zijn eigen liedjes. Echt een ster die ontdekt moet worden. Dus wij gaan er hard aan trekken om hem te helpen ontdekken. Als jullie dit horen, dan. Ik erop dat jullie hetzelfde doen. Dit Het is een uh, opkomende ster, jongens. hier van roze. Maar is het goed zo? Dat betekent dat hij heel hard fietsen kan. Is dit zo voor jou? Nou? Ja, schitterend. Ja, <laughs> yeah, Roan kan hard fietsen. Ja, yeah, Roan, you. Hup, Roan, het wiel is af, hè? Of uh, de fiets, hè? Uh, ja. ja. De fiets is af. Hij heeft letterlijk wat voeten in aarde gehad. Hij had een paar keer een lekker band. <laughs> hij is nu tot stilstand gekomen na heel lang fietsen. Ja. Ja, nou, hij ziet er mooi uit. Ja, wel En hij is gecommuniceerd om een, uh, inderdaad hier overheen te vliegen. Dat schijnt. Ja. ja. Dus we zenden onze goede gedachten die kant op. We gaan het meemaken.